Je hebt daarna nog behoorlijk wat nazorg uh, geleverd, uh, behoorlijk, <laughs> veel, en dat vind ik heel bijzonder. Daar heb ik bijna geen woorden voor, dat vind ik echt, uh, uh, uh. nou ja, zouden ze in de marketing over delivery noemen, alleen het voelt wel heel oprecht. Dus. Ik ben Silvje Heijstek, ik ben uh, van De Succeswinkel. En wij begeleiden mensen om op hun plek te komen op hun werk. Volgens mij heb ik een keer op jouw website gezien toen dat je bij Jeff Volker was geweest. En dat, uh, ja, dat uh, vind ik een uh, interessante marketeer. Dus uh, ja, toen heb ik je onthouden. Video is sowieso belangrijk. Geef bewegend beeld. Uh, laat zien wie je echt bent. Uh, je, kan, nou, je kan als het ware bijna een gesprek voeren met, uh, met iemand aan de andere kant van de camera. Ja, dat is toch gewoon anders dan dat je dat opschrijft. Ja. Dus ik vind het dat je dan uh, dichter bij je klant komt of je potentiële klant dan. Ja. Ik vind dat het er goed uitziet, uh, je kiest voor de mooie locaties, uh, goede belichting. Je denkt erover na, het ziet er rustig uit. Dat. Heel goed. Uh, er waren allemaal mensen die ik toevallig kende, dus dat was wel grappig en bijzonder ook. Niet allemaal. Uh, ook een klant van jou uh, leren kennen die uh, een heel programma bij je hebt gedaan. En uh, nou, daar heb ik later nog naar gekeken, zag er ook allemaal uh, super goed uit. Um, nou, het was natuurlijk op een hele mooie locatie. Goed Verzorgd, nou ja, alles erop en eraan. Je hebt daarna nog behoorlijk wat nazorg uh, geleverd, uh, behoorlijk <laughs> veel. En um, ja, dat vind ik. Dat vind ik heel, ja, dat vind ik heel bijzonder. Daar heb bijna geen woorden voor. Dat vind ik echt uh, uh, uh. nou ja. Zouden ze in de marketing over delivery noemen, alleen het voelt wel heel oprecht, yes. ja. Ja, dat hebben we natuurlijk ook in de cursus gehad, van hoe, op welke manieren kan je uh, video gebruiken en in contact komen met je potentiële klant. Uh, dus daar, ja, daar ligt uh, zo'n document voor me waar ik uh, allemaal stappen in kan zetten. Dus dat is, uh, ja, appeltje eitje. <laughs> ja, dat vind ik wel een heel fijn gevoel. <laughs> ja. ja, want het, het is natuurlijk daarbuiten al die... Uh, Tips en tricks en uh, als je een beetje kijkt op Facebook of op LinkedIn, uh, Insta, dan uh, word je overweldigd met alle uh, manieren. En als je het eenmaal door hebt, dan wordt het wel leuk. Ja, uh, ik zie het wel voor me. Ik heb uh, nu, uh, ik heb natuurlijk de stappen en de manier gevonden hoe ik het voor mezelf kan doen. En um, en ja, weet je, en dan gaat het helemaal niet om dat ik meteen uh, uh, 15 vlogvideo's maak, inderdaad. Het gaat er juist om dat ik het videomiddel gebruik om met mijn potentiële klanten in contact te komen. Dus ik kan er nu rechtstreeks mee aan het werk. Uh, nou ja, in mijn beleving is dit dus wat uh, jij moet doen. Uh, dit werk. Mensen helpen met de zichtbaarheid om op de juiste manier uh, zichtbaar te worden. En uh, dus. Uh, ja, hoe, hoe moet ik dat nou zeggen? De, het, ja, dan moeten ze gewoon in gesprek met jou gaan. Want anders blijf je er op een afstand naar kijken. En dan. Ja, dan kan je er wel iets over vinden en dan kan je er wel iets over willen zeggen. Alleen je weet het pas als je dit zelf gaat doen. Dus ja, daarvoor moeten ze een gesprek met jou.